Spanning en emoties kunnen op de werkvloer helaas nog wel eens hoog oplopen. Dit kan soms tot gevolg hebben dat werknemers ontslag willen nemen. Dit was ook het geval voor een teamleider bagage die een e-mail aan zijn leidinggevende afsloot met de zin... Ik ben 43 jaar, ik werk 26 jaar op de luchthaven en ik heb geen zin meer om als een ondergewaardeerd, gekleineerd klein kind behandeld te worden. Bij deze dien ik mijn ontslag in. De vraag is, telt dit ook als het nemen van ontslag? De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft zich in de uitspraak van 4 oktober 2022 gebogen over de vraag of de teamleider bagage nou wel echt had bedoeld om ontslag te nemen hiermee. De medewerker is de dag na de betreffende e-mail weer op het werk verschenen en heeft ook gewoon zijn werkzaamheden verricht. De dag erna is er e correspondentie geweest over de betreffende mail, waarin de leidinggevende heeft gezegd dat hij de emotie begreep, maar niet dat de medewerker de emotie zo uiten. Vlak hierna zijn er twee gesprekken geweest tussen de medewerker, de leidinggevende en een HR-medewerker, waarin onder andere is aangeboden om een latere ontslagdatum overeen te komen. Hierna had de werknemer gemaild dat hij uit emotie had gehandeld door te zeggen dat hij zijn ontslag indiende en dat hij ondertussen daarvan afzag. Waarna discussie is ontstaan tussen de werkgever en de medewerker over de vraag of de medewerker nou echt gehouden kon worden aan het feit dat hij heeft gezegd zijn ontslag in te dienen. Tijdens de procedure had de medewerker nog verklaard dat hij enerzijds met zijn e-mail al zijn frustraties wilde uiten en anderzijds hiermee een onderhandelingspositie wilde creëren om een hogere functie tegen een hoger salaris te bemachtigen. Maar wat zijn eigenlijk de vereisten voor het indienen van ontslag? Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen. De opzegging door de werknemer is vormvrij. Dit kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden, maar kan ook blijken uit de gedragingen van de werknemer. Wel is vereist dat de opzegging door de werknemer de werkgever ook bereikt. Daarnaast moet er sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring die gericht is op de beëindiging van de dienstverband. De werkgever mag er ook niet te snel van uitgaan dat dit het geval is, gelet op de ernstige financiële gevolgen die een vrijwillig ontslag met zich meebrengt. Als een werknemer terugkomt op zijn opzegging, rust op hem de stelplicht en de bewijslast dat zijn wil niet gericht was op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Onder omstandigheden kan op de werkgever ook een onderzoeksplicht rusten om na te gaan of de werknemer ook daadwerkelijk wilde opzeggen en een verplichting om de werknemer over de gevolgen van de opzegging voor te lichten. De rijkwijde van de onderzoeksplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij in ieder geval van belang kan zijn in welk gemoedstoestand de werknemer verkeert wanneer hij de verklaring aflegt, de functie en de rechtskennis van de werknemer en ook de vraag hoe de werknemer handelt na de opzegging. De vraag was dus heeft de teamleider bagage door middel van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring het doel gehad om zijn dienstverband te beëindigen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat dit niet het geval was. Voldoende duidelijk was geworden dat de medewerker zijn e-mail in een emotionele gemoedstoestand had geschreven. Ook was in de gesprekken duidelijk geworden dat het niet zijn intentie was om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen, maar juist om hem voort te zetten op basis van een hogere functie tegen een beter salaris. De kantonrechter is vervolgens gaan kijken naar de vraag of de werkgever gerechtvaardigd op de verklaring van de medewerker mocht vertrouwen of had de werkgever moeten verifiëren of het daadwerkelijk de bedoeling was van de medewerker om zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig te beëindigen. Volgens de kantonrechter had de werkgever een onderzoeksplicht, onder andere vanwege het opleidingsniveau van de medewerker, het feit dat hij vanuit zijn emoties en frustratie had geuit en het feit dat hij daarna gewoon weer aan het werk was gegaan. Niet was gebleken dat de werkgever bij de medewerker had geverifieerd of hij de bedoeling had om zijn arbeidsovereenkomst ook eenzijdig op te zeggen. of dat hij besefte wat de gevolgen van een eenzijdige opzegging zouden zijn. Er was dan ook geen sprake van een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst.